U ziet de AEG KMS 36000M, een inbouwoven met magnetron, uitgevoerd in het roestvrij staal. De ovenbediening is eenvoudig. Met de ene knop selecteer je het programma, met de andere knop stel je via het bedieningspaneel de temperatuur van de oven of het wattage van de magnetron in. Door de knop in te drukken verdwijnen deze in het design en kunnen kinderen er niet aan draaien. Het overgedeelte zelf heeft een inhoud van 43 liter en wel 9 ovenfuncties. De ventilator zorgt voor een goede verspreiding van de hete lucht. De oven wordt geleverd met een bakplaat en een rooster die makkelijk de oven in- en uitglijden. De oven heeft een nishoogte van 45 centimeter.